Dat is ook een Benny cirkel. I know. Dan kan je een white body opgooien. <laughs> oh. <laughs> oh, zo, wat? <laughs> Sorry dat het moest. Dat moest. Mensen. Ja. Nee, ik had dat dus ook een mens gezegd. Hoe <laughs> Nee, jij mag rijden, maar ik wil. Al niet. Nee, Gietal! Oh, <laughs> ik wilde eerst gewoon een stukje rijden en dat die dan ging ontploffen en die drukte op G in plaats van F. <laughs> Zie je, je flipt als je ervoor komt. Ja, Was ja, nou ja. shit. <laughs> Heel gekker. Zie je dat, dat, dat, zie je dat, zie dat. Ga lava even weg op dit rest. 200. Koffe Ja, ik ben uh, de route rijden. <laughs> oh, ik Jezus! <laughs> Wat de <the> fuck <laughs> die gebeurde die daar? Wolf? Er stond ook mensen achter. Sorry. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Is dat jouw auto? Pop. Oh jouw stier. Ik denk jij dan? <laughs> wat, wat de fuck is die auto? Titoreel ik zo, ja. Uh, die staat geluid. Oh, ah oh, sorry. Oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Hoe heb ik je gekild? <laughs> <laughs> Stil hem ECU's like its business. Zeg je die, je die. Je die. Je die Ja ja ja, ik zag hem <laughs> Let me get him Goed. Oh, nou ik heb geen boel Thijs erop, blijkbaar. Dat <laughs> oh. Dat ik helemaal niet uit hoor. Ik <laughs> zo ja, echt? Ja. We zijn helemaal naar buiten geruimd. Ik ben hier, lift. Je stapt bij mij. Pap, nee, ik vind niet zo fucking lijken, Ik heb geen keus. Ik vind het wel. Ik heb granaten, man. lang. Hij stapt in of deze granat gaat kaboom. Aan ja. de achterkant. Hij hey, hongert. Wow, Waarom waar zijn deze? <lacht> <lacht> Content. <lacht> <lacht> Wat ga je tegen me aanblaffen? Nou. Wow. <lacht> nee, dat ga je niet maken. Wat ga je doen? Slecht kopen, wacht even. Dat is hey, ja, man, ik ben zo'n dom, ha? Jij bent echt dom. Oh, wat de fuck, Daydie? Ja, niks. Nee, nee, nee, ik clip het <laughs> nee. niet, ik clip het niet, alsjeblieft, ik clip het. Oh, je bent het? <laughs> Oh, oh god, ja, yeah. weer het yeah. past het. Oh nee. We hebben we niet gezien. Nee serieus? Oh wat erg. Ik ben zo kwijt. er nog bijna. Oei, joh. <laughs> ik ving hem op en toen ik hij. weer een draaien. Ja, op oh, wat bekomt. Easy. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat is oh, fuck. Ja, ik zit vast. <laughs> <laughs> ik zit vast. But... <laughs> nee man, hoe kijk het is elkaar. Oh, thanks. Oh yes. Autosix. Haha, <laughs> what the fuck? Gassier. Geef een lijpe boost. All right, doei. Ja bro, wat zit er voor gido actie, jongen? Ik zit in een boom, man. Oh. Serieus? Oh, ik ben eruit. Voor een lage prijs van 3,48 miljoen kan je een mooie scanjet halen. je wil me off-road duwen hier. Hè? Oh, dit ding is Jesus leuk Jesus. als je het een, een beetje mee kan rijden, hè. <lacht> Ik nee, ik dit spel. Echt. <laughs> ik ston me wel aan deze spel. Ja, deze spel. Nice, jongen. Echt. Auw! <laughs> wat de fuck? Hm. Heb ik nou een armored box view gehaald? Oh, uh. Nou, ik bedoel, uh. jij kan achterin zitten. ah What? Oh de beend! <laughs> oh. dat was ziek!